Ik ben dood bro, ik ben dood, ik ben dood. I fuck up, I fuck up, I fucked up. I fucked up. Ik, wil ik wil kappen, ik wil kappen. Oeh, je bent gedroopt, oh mijn god. Ja, ik, ik weet, weet het, het. ik kom. Ik, ik ben zo bad, ik wil gewoon echt niet meer Yo, leuk dat je kijkt in deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Frisky Games. Jongens, vandaag gaan jullie wat clips zien van de SATW en de dag na de SATW. Het zijn echt vreselijke clips. Het is echt mijn slechtste SATW ooit en dat komt door een paar dingen in mijn privéleven en de enige tijd dat ik deze clips record is als ik echt gewoon fucking moe ben wat ik op dit moment eigenlijk de hele tijd ben dus ja, het is een beetje moeilijk om, om goede clips te maken en om, om heel gefocust te zijn maar ik weet zeker dat het beter gaat en ik weet zeker dat het wel goed komt ik ga ook een giveaway doen in deze video dus laat zeker even je mic achter het is een rank upgrade, dus uh, laat zeker even gewoon je naam achter. Comment, geef een like en dan uh, kan je rank upgrade winnen. vultjes trouwens terug, dus uh, ja, dat is best wel tof. We doen het trouwens best wel goed eigenlijk op de map, maar ik doe het gewoon persoonlijk niet super goed. Dus in ieder geval, jongens, hop kan je genieten van deze video. Laat even een like achter, abonneer. Laat je mijn naam achter voor de rank-upgrade winnen en geniet van de video. Jij ja, hebt niet. in. Oh. Is er iemand AFK ofzo? Of wat of uh, dan ook? Oh. Go, go, 3, 2, 1, go go go, go, go, go, 3, 2, 1, go, go, da, go, da, go, 3-2, go, go. Go, go! Are you kidding me? Ik pul ah, je in, bro! Waarom pullen jullie niet in, bro? Waarom pull jij in? Heeft <laughs> er iemand anders een rank? Ik, ik, ik hoop op, ik, uh, kijk, uh, oh, ah. ah. dat ik kijk, team is komen aan. Ik ben niet Zeg ik erop. Rip one one. Ja, ik ben dat. Heeft iemand een zo terms? Pak je pakje diamonds. En laat die twee erin. Oh, één vloedje in. alleen, gozer, help me! Vloedje nee, alleen! Nu komen Ik heb ik heb geen regen voor je. Is even veilig? Ja. Denk ik. Nee, ik niet doen. Nee, nee, nee, nee, nee. Fail hem, nee. Pik, pak hem. Strengt, drop, drop. Oh, de. Echt airlof, wacht. Ik zijn pearls en een park ik dat is yeah, gewoon. Kudvaart you... Lama zit er nog steeds in. Kudvaartama zit er nog steeds in. Ja, ja yeah, but... wij houden ja, ze wel weg tot de boven. Ik ben met mij vechten. Eh, Shoot, shoot, shoot, let's go, let's go! Ik heb Pak die bard, pak die bard. Let's go! Hij <laughs> <laughs> <laughs> is niet open! <laughs> huh? Oh hij is al dood, hij is al dood. Oké, nice. Nee, ze komen niet, ze zijn bang. Oh my god, outplayed, het gaatje, het gaatje outplayed. Als de weg is, bij defense gates, ik denk dat het geertje pearl timer is. Boys, ik wil even een screenie met de boys, eentje links, eentje rechts van mij boys Ja ik ben zeg maar ook in een trap Alex stink Alex echt gaan! Van gast! Links Hij wil heel dood Ik wil in zijn arm gaan staan zo een beetje Ja ja ja Laten we zijn teammates weer Boet niet Goed Yo het gaat niet Ga ermee niks Ah, door, don't believe it Zijn teammate komt aan de race Pak zijn teammate pak zijn teammate pak z'n met. Hij is zo dom hij is zo dom Ze zijn zo dom Ze zijn zo dom joh ben bent een stuk by the way denk dat jij het gatje wel dropt Dook. Die x die ben ik Ja, die ben ik zo hard, die ben nee, zo. Nee, ik niet. Niet doppelshoot, niet Nee, natuurlijk niet. Wie je dat ik ben? Hey, die ah, die van in kijk, kijk, nou, hey er is iemand, er is iemand. Oh, die GG doet pet die zat gewoon in geil op zijn trap. Ze zijn met z'n drieën, ook oké, okay, we zijn fucked. We hebben een partner nodig nu. We nee, we hebben zijn een partner nodig hier. Die uh, zijn allebei weggegaan. We hebben hier een partner. nodig, hij speelt. Ja, ze komt hey, terug. de uh, nou, andere kant nee, op. Nou, de andere kant op. Nee, Die GG van de bed panic. Kom, kom, kom, kom. ik weet niet hoeveel heb jij mee hebt, maar ik heb er op zich genoeg mee. 17 nog. Victor, Victor, hoe ver zit je in de muur? Kan je effect zolder? Ja, shit. Iets popte, iets popte van iemand. Het je, het je, het schertje, nou schertje nu. shit! Ik ben dood, denk ik. Oh, shit. Hij is dood, Shit, je Oh, nee. Ja, bro. Ik heb bard nodig hier, ik heb bard nodig nu. We verloor deze fight helemaal door mij als ik op tijd had gegapt en niet zo hard op het geitje was ingegaan en niet zo aan het was. Had ik deze fight makkelijk kunnen winnen. Uiteindelijk zijn nog twee faction members door mijn schuld doorgegaan in die fight. Op het einde mompel ik wat dat het precies lijkt alsof ik Sjoe de schuld geef, wat totaal niet zo is. Zoals het was totaal mijn fout, ik had gewoon op tijd moeten cappen. ik had gewoon dus moeten blijven. Wat ik niet deed, wat heel dom is. Maar die is iets in base. Oh, dat zijn pro pas op. Dit is een base. Alsjeblieft. Oké, okay, I'm fucked. Ik ben letterlijk een half rondje, kunnen jullie down komen of niet? Uh, we kunnen yeah. zo down gaan. Ja, ik ben CD. Ik ook. Oh. Als je probeert. Ja, hij is liefdom. Ik ben dood, Ik heb je Kan ik nog bij jullie komen? Nee, we zijn dood. Ik ben ik ben de hele 2 AP en ik krijg geen AP bij jou. Also. Heel oh, Misschien kan die via de splister nog inkomen. Met ja. Weer eens gaan checken. Ja, maar dat heeft toch geen zin, want dat is te van. Check eens. Ja, de kan. kan. Al ga. fansgates zijn nog open. Wacht, ik zie hier een paar fansgates openstaan. Ja, Andres, kan je zeggen, André, is kan erin komen of niet? Ja of nee. Ja, nee, ja, versieken. ja. UP zijn, ik zie een UP zijn. Ja, ja, ga, ga, ga. Nog een UP zijn, nog een UP zijn. Ik ben bij jullie. Ja, ik heb. Ik ben naar beneden gevallen. Ja. Oh. ik mee. Ik kom mee beneden. Ik ga geen. Bro, Mike, Mike nou. Na... Sorry dat ik de video op pauze zet, maar dit is nooit hoe ik normaal mijn inventory doe. Ik was in een rush om zo snel mogelijk naar de base te komen en ik heb geen, geen tijd gehad om mijn inventory normaal te zetten. Dus op de plaats waar mijn golden apples zitten, zitten normaal mijn apples. En ik was helemaal in de war en mijn inventory was totaal gedeorganiseerd. Dus daarom gebeurt dit. Ik uh, anderhalve pit damage per geprobeerd. Ik ben dood, bro, ik ben dood, ik ben dood. Hij fuck fucked up, hij fucked up, hij fucked up. Ik wil Ik wil kappen. Ik wil kappen. Oeh, je bent gedroopt, oh mijn god. Ja, ik, ik nou weet best. het. Ik kon. Ik, ik ben zo so bad. Ik wil gewoon echt niet meer Deze s 2 was echt een ramp en het was echt vreselijk. Ik ben letterlijk bijna gekwit. Na die laatste clip heb ik mijn PC afgesloten en ben ik naar buiten gegaan. En heb ik gewoon twee uur lang buiten gezeten en nagedacht: van oké, okay, hoe de fuck. Wat de fuck ben ik aan het doen? Dus um, ik hoop dat ik daar een beetje heb kunnen bedenken wat voor ik aan de doen was in die clip. En dat ik ervoor zou dat het beter gaat, want dit was echt vreselijk. Hopelijk heb je in ieder geval wel genoten van deze video. Hopelijk heb je geliked. Hopelijk doe je mee aan de giveaway, want waarom zou je niet doen? Het is, je kan iets gratis krijgen, dus doe gewoon mee. Abonneer als je het niet hebt gedaan, want in slecht geval moet je je abonneren. Jullie zijn allemaal stuk voor stuk legends. Dankjewel voor jullie support. Hopelijk kunnen we gaan voor die 9.5 map support, want dat was echt geweldig. Het was super tof. Ik ga proberen meer te livestreamen, meer te uploaden. Um, en gewoon wat meer actief te zijn, et cetera. Dus jongens, dankjewel voor het kijken. Echt, jullie zijn fucking legends. Dankjewel. Ja, yeah, Alex heeft trouwens de, de hele base geslopt op dit moment. En is de oude base aan het terugbouwen. So, ik weet dat het een verrassing is. Hij zei het in de chat dat, dat ik nu niks mag zeggen. Maar ik ben dit aan het recorden. Dus ja, uh, yeah. oude village komt terug. Ik zal zeker nog wel eens met deze guys gaan livestreamen. Maar dat wil ik nog wel eens zien. Ja, um, yeah. jongens, dankjewel voor het kijken. En uh, tot de volgende keer. Doei.